Goedemorgen, middag, avond. Het is vandaag vrijdag. Hierachter staat Boris. Hallo Boris. Boris en ik gaan zo in het En Dan gaan we even freestylen. Daarna heb ik een half uurtje. Dan ga ik blondie freestylen. En dan ga ik Danes TV helpen. Nou, ik ga even uh, foto's maken, als dat lukt. Het is vandaag zaterdag en ik zit in de auto achterin, want ik ben niet in mijn eentje. Want uh, ik rijd niet in een Tesla die vanzelf rijdt. Want ik ben hier met Daan. Hoi. En met mijn moeder. En het zonnetje schijnt. Heel lekker. Waar gaan wij heen? Weet je dat niet? Ik weet, nou ik, ik, ik weet het niet, ik weet dat we, uh, het is voor faalangst, toch? Zoiets. Maar ik weet niet precies wat het inhoudt. Nou, we gaan naar Enjoy To Ride. Daar ben ik al een keer eerder geweest. We gaan we met Enjoy To the... eh? Enjoy To the... is Joy. Van Enjoy To Ride. Nee, dat is Janneke. Oh. Okay. We, gaan, we gaan met Janneke aan de slag. Ja. En dan gaan we praten. En de vorige keer dan, uh, heb ik... De oh, cool. Dus ik ben benieuwd, uh, want het is nu op een andere locatie, okay. wat we daar gaan doen. Zo, Blondie is gedaan. Dus Ze staat hier. En ik heb haar. Wat oh, een blondie! heeft een mooi knotje. En ik ga even laten zien met jou, Huh? Deze hier. Oh, oké. Okay. Deze allemaal oh, staartjes. Met, die met elkaar verbonden zijn. En dan heb ik ook nog een vlecht in haar staart. Ik ga nu even Boris halen. En dan ga ik Boris poetsen. En doen en zo. Hallo. Het is vandaag zondag. Ik heb hier wit en blauw en witte handschoenen. Omdat ik vandaag een wedstrijd heb samen met Corona. Moeders, joehoe! Joehoe! Ik reageer het gewoon niet meer. Ik heb vandaag een wedstrijd. De F7B en ik ben erg benieuwd hoe het gaat. Maar ik ben al over een paar mensen en ik ben de enige in mijn klasse. beetje zenuwachtig en uh, we klaar voor de proef. We gaan kijken naar Tessas Proef en wel de F7 versie B. Gechireerd door Zee de Bruin. En ze rijdt op Verona, dat kon je wel zien denk ik. Uh, even alvast de eindpunten, want de proef begint zo pas. Uh, probeer rustiger te rijden, nu wat gehaast. Goed gereden, probeer de tijd te nemen om de onderdelen netjes af te werken. Voor hogere punten, veel succes. Ze had een totaal van 217 punten. En ik zal nog even de laatste dingen gelijk vertellen, dan kunnen we daar straks allemaal op letten. Uh, even kijken hoor, dit was allemaal goed. De zit van de ruiter een 6, beenligging een 6, handhouding een 6, juistheid van de hulpen een 6, juistheid van de teugelhulpen een 6, juistheid van het tempo een 6, algemeen indruk een 6, verzorging ruiter 8 en verzorging paard ook een 8. Nou dan gaat Tessa beginnen met AX binnenkomen in arbeidsdraf hier krijgt ze een 5 voor naast de AC lijn. Dan krijgen we tussen X en G halt houden en groeten een 6 naast de AC lijn benen niet afsteken groeten. C voorwaarts in arbeidsdraf op de linkerhand krijgt ze een 6 voor weer die benen niet afsteken. Dan krijgen we HXK gebroken lijn doorzitten en daarbij volgt 10 meter rechts, de 5, tot x rijden, hoek na k inrijden. Dan volgt de 10 meter rechts, krijgt ze wel een 6 voor. Dan krijgen we A, arbeidsstap, daar krijgt ze een 7 voor. F, E, van hand veranderen, daarbij enkele passen, middenstap 5, draaft aan, hoefslag bij E raken. Gaan nu naar E, draaf het aan. E, M van handen veranderen, daarbij hals laten strekken. Daar krijgt ze een 7 voor. Dus dat is een heel mooi cijfer. Dan M en C tuchtels op maat. krijgt ze een 6 voor. Tussen H en E arbeidsdraf krijgt ze ook een 6 voor. H en E arbeidsdraf. Oké, okay, en weg is ze. AC slangenpotten met vier bogen en zes. En de eerste en tweede boog beter verdelen. Ze zei het zelf ook al, dat ze te groot begon en dus uh, kleiner moest doen. Dus dat was niet zo. Zoals ze als het had gedacht. Krijgt ze nu MXF gebroken lijn doorzitten, daarbij volgt het 10 meter links op X. Krijgt ze voor, HX, H, zo, voor MXF gebroken lijn doorzitten een 7. En voor de Volte krijgt ze een 5. Galopsprong niet voorbij X rijden. Vroeger ziet ze enthousiast, Ja, ik zie je. Maar, ik het. Maar ze gaat ook weer terug. Daarna tussen A en K arbeidsgelop rechts aanspringen, krijgt ze een 6 voor... En dan krijgen we EBE grote volte. Daarna, tussen HC arbeidsdraf, krijgt ze een 6 en niet te veel hand gebruiken. Dus gaan we even naar kijken. Ja, dat kunnen wij moeilijk zien, maar de jury vast wel. En X, van hand veranderen, daarbij de draf verruimen, daarna arbeidsdraf en doorzitten. Een 5, meer verschil tonen. Tussen A en F, arbeidsgelok links aanspringen, daar krijgt ze een 7 voor. Dus die is goed. BEB grote volte, ook een 7, dus die is ook gewoon goed. Uiteraard kunnen we nog dingen beter. Tussen C en H arbeidsdraf en dan staat er een 5 te vroeg in draf. Tussen C en H arbeidsdraf en dan te vroeg. Ja, dat is te vroeg. EXB door een S van hand veranderen, doorzetten, krijgt ze een 6 voor. vind ik eigenlijk wel heel mooi. Maar goed, 6 is prima. A afwenden, daar krijgt ze een 7 voor. Dus nu, oh ik zie het al. Kijk, daar komt ze met een uh, traffer uh, kontje eraf. En dan A afwenden, daar krijgt ze een 7 voor. Dan X arbeidsstap, daar krijgt ze een 5 voor. Ze is te vroeg, ja dat zie ik ook. En dan tussen X en, e, halt. X en G halthouden, groeten een 7. En dan voorwaarts in vrijstap, de rijbaan verlaten, ook een 7. Groeten. Ze had wel net er stil mogen staan, dus dat hebben ze nog uh, cadeau gekregen. Mm. Nou, en bij de FNRS is het na haar pas belonen dus. En klaar. Nou, helemaal leuk. Ik heb naar nou mijn proefje gehad, het ging echt wel heel erg goed. Er zaten wel stukjes tussen, bijvoorbeeld bij de slangenvolte met vier bogen. deed ik De eerste boog deed ik heel groot de en de andere boog deed ik heel klein. Ook wel jammer. Bijvoorbeeld drafruimen ging ze ook echt verruimen en dat soort dingen. Mijn moeder is echt heel trots op me. Mijn moeder kon niet eens meer goed lezen. Dus gelukkig had ik de proef in de trailer voorbereid. Waardoor ik het toch kon. ik moest doorzetten bij een gebroken lijn. Gelukkig wist ik dat. Bij de eerste was ik het echt vergeten. Want toen zat ik helemaal. Maar daarna ging het wel goed. Ga nu maar kijken wat de jury ervan vindt. En even lekker eten. Dit buikje heeft honger. Zo, ik heb net wedstrijd gehad met Verona. En het ging net zoals ik al had verteld dat eigenlijk best wel heel goed ging. De punten was 217. En de jury had ook de punten opgeschreven niet helemaal lekker gingen. Nou ja, het commentaar, het commentaar dat klopte bij hoe je gereden hebt. Ja, ik, ik vond dat je echt heel goed aan het rijden was. omdat je mm -hmm. de hele proef Daadwerkelijk aan het rijden was. Ja. En dat vond ik heel gaaf. Maar doordat je de hele proef aan het rijden was, was je nog niet genoeg bezig met precies op te letten rijden en alle figuren perfect rijden. En dat is natuurlijk wel wat ze willen. Dat jij je met je paard bezig bent, dat vinden ze fantastisch. Maar even de rest is natuurlijk wel gewoon op te letten rijden. En ja, keurig zitten en dat soort dingen. En de jury heeft gewoon correct gejureerd, maar jij was natuurlijk gewoon nog niet perfect aan het rijden. Dus dat is logisch dat je dan zulke punten, tenminste de punten waren prima. Mis mee. Ik was ook de jongste van de paarden. Ja, maar dat maakt ook niet uit. Vind ik ook niet interessant. Je hebt gewoon heel goed op Verona gereden. Je hebt de hele tijd gereden. Je hebt je bezig gehouden met jezelf en met je paard. En als je in de wedstrijd rijdt, is dat ook het belangrijkste. Dus ik vind dat gewoon 20 stappen vooruit. En na de wedstrijd gaan we naar de Arkhoeven toe. En daar ga ik ook nog twee pony's rijden. Boris en blondie in mijn mooie wedstrijd tenue. Daar heb ik ook heel veel zin in. Houd niet, partners. Ik ga Boris het wilde Western in. Ja. Ik ga Boris rijden in het Western in de Binnenbalk. Oh, ja. Wat zeg je allemaal? Dat hij pas verder mag als het versta je die? Dat pas verder mag Ja, zij het, het, het zegt ik nog. Uh, wachtmuziekje erbij, liftmuziekje iets. We wachten wel even. Het is inmiddels half zeven en de parkeer, het gara nee, parkeerstukjes van de arkroepen zijn leeg. Of bijna helemaal leeg. Dus dat betekent dat het uh, laat is. <laughs> uh, ik heb het lekker gereden met Blondie en met Boris. Het ging, met z'n allen ging het heel erg goed. Boris was vandaag echt superbraaf. En met Blondie ging ook heel erg goed. Daar had ik er zelfs onder controle in gelopen. En dat is wel echt... Heel gaaf. Ook om te voelen, ik heb het nog slower gedaan. Iedereen peentjes gegeven. Nu gaan naar huis toe. Het is laat. Ik heb een hele mooie schone stal. Alleen het hooi is er dan ingedaan. Zonder Rukje. Dag. En op de achtergrond zien jullie waarschijnlijk al iets zwarts bewegen met iets roze. Dat is namelijk Alice. Met haar mooie roze dekentje. En we hebben ook nog een blauwe mee. Misschien past Eros die wel. En daar gaan we een TikTok mee opnemen. Waarschijnlijk hebben die, die, jullie die al gezien. Dat is een winactie van Bukas. En hashtag de Bukas terug. En ik ga Verona freestylen en de andere twee ga ik losgooien en lekker poetsen. En dat is de dagindeling voor vandaag. Maar morgen ga ik met Alice naar Utrecht. Ja. Naar de kliniek voor gezelschapsdieren. Mm. Die zit naast de paardenkliniek. Ja. Ik ben heel blij met de paardenkliniek die fantastische resultaten neerzet. zet. Maar ja, het is nooit fijn dat je erheen moet. Want dat betekent dat er echt iets aan de hand is. Ja, en je blijft er de bij. Ja, dat ligt er een klein beetje aan wat ze gaan doen. Dus onze dag ziet er een beetje, een beetje vreemd uit. Ik kijk naar Alice door Luchtwegen. Ik heb inmiddels foto's van haar. Die zal ik even invoegen. Ja, ik kan er natuurlijk niet zo hard veel van zeggen. Het zijn ruttige foto's van een hond. Dus we gaan in Utrecht kijken wat nou precies aan de hand is. De luchtwegen worden ja, dichtgeknepen aan de bovenkant. De dierenarts is er wel in geweest, maar die komt dus niet zien wat er nou precies aan de hand is. Als ze niet zoveel doet, dan gaat het heel prima, kan ze ook normaal ademen. Maar als ze te veel inspanning doet, vertoont heeft, met een bal gaat spelen of iets dergelijks, dan komt ze gewoon letterlijk adem te ligt Niet aan de conditie, maar daadwerkelijk aan een luchtpijp waar niet voldoende adem doorheen komt. Dat gevoel dat de lucht doorheen komt. Dus dat is niet goed. Morgen ook alleen, dat vind ik ook niet zo prettig. Maar ja, soms dan moeten dingen zoals gaan. Dus we gaan het morgen allemaal zien. Maar eerst. Ja. Oh, even die bonis doen en Marco en Kino. Tiktoks maken in de start. Samen TikTokjes maken. Zo, het is, uh, het is al wat later. De TikTok staat online. Het is eigenlijk best goed gegaan, toch? Ja, het prima. Nou, Eros. Uh, oh, Eros die wil vandaag niet meedoen. Die bleef liever bij zijn baas. Nou, dat snap ik ook. En dus, heeft een nieuw vriendinnetje gemaakt. Ik heb Blondie die eventjes laten galopperen en Boris deed het al uit zichzelf. Dat vond ik best spannend. Het toen was iemand aan het timmeren. En toen dacht ik, hoehoe, Dat heb ik nog niet eerder gehoord. Maar nu, aan het eind, ging het wel beter. We gaan nu naar Middelhof om daar vooral naar te freestylen en even het hoi te doen. Het is woensdag vandaag. En zoals ik in vorige week vlog, of deze week vlog, weet ik niet meer, al uitgelegd heb. Heeft Elle's luchtwegproblemen. Ze is in een blokkade. een En daar zijn we mee naar de Derenakso aangereden. Zijn we mee naar de dierarts gegaan, uh, foto's gemaakt, heeft nagekeken en die kan niks vinden. Dus nu ben ik onderweg in het donker. dank camera. Nu ben ik onderweg naar Utrecht. Dus uh, Alice zit hiernaast me, die kan je even niet zien. Dan moet ik de camera wijzigen en dat gaat natuurlijk even niet. Nou Alice, we zijn er. Ja. Dus uh, we gaan naar binnen. Ik laat de camera hier omdat ik geen toestemming gevraagd heb om te filmen omdat het best snel ging. En ik heb ook niet de beste ervaringen met het filmen van uh, behandelingen en dat soort dingen, dus ik doe dat liever niet. Maar we zijn er en jullie horen straks goed gegaan Zo, LS, we zijn weer thuis. Um, wat is gebleken? Het was een langdurig geheel. Ik ga er altijd vanuit dat dan er een heleboel hondjes gered zijn en dat daarom wij zo lang moesten wachten. Maar er is bloed afgenomen om te kijken of ze geen schildklierprobleem heeft, omdat dat een oorzaak zou kunnen zijn. Van het probleem dat ze heeft. Het probleem is waarschijnlijk dat zij haar stembanden niet meer op spanning kan houden door haar spieren. Uh, dit kan veroorzaakt worden door dus die schildklier. Wat gaan ze nu doen? Uh, ze gaan Ellis opereren aan één kant. Ellis, kijk eens hier. Hier. Ellis heeft gezien, we zijn er helemaal klaar mee. Maar eh, aan één kant opereren. Dat is best een moeilijke operatie, omdat het in de weken delen is. Maar de kans van slagen is vrij groot 70-80%. En in principe zou ze daarna er geen last meer van moeten of weinig last van moeten hebben. Eh, het kan zijn dat ze het aan beide stembanden heeft. Maar toch opereren ze maar aan één kant. Omdat dat meestal het probleem al oplost. En de risico's veel groter worden als je het aan twee stembanden doet. Uh, en enkele keer is het wel zo dat in de toekomst dan wel de andere stemband nog moet worden geopereerd, maar meestal niet. Ik word nog gebeld met de bloeduitslagen. Ik krijg een mailtje met wat het allemaal moet gaan kosten. En dan uh, van daaruit verder, nou ja kosten of geen kosten, je hebt een hond dus daar dien je voor te zorgen. Dus natuurlijk gaan we die operatie doen, want het probleem is namelijk als je het niet laat verhelpen. Dat uh, ze daardoor in, uiteindelijk in hun eten kunnen verslikken. En dan kunnen ze daar een longontsteking voor krijgen. Omdat een deel van het eten dan in de longen komt. Krijgen ze een longontsteking van. Uh, dat zijn dingen die wil je natuurlijk allemaal helemaal niet meemaken. We willen graag dat ze gewoon gezond en vrolijk blijven. Dus we zijn nu thuis. Tess gaat wel Vrona nog rijden. Danielle die heeft uh, de ponies gedaan als het goed is. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Want ik moet wel eerlijk zeggen. Ik was er om tien uur. Dus ik ben vanmorgen om 9 uur vertrokken en het is nu half 4. En ik ben er wel helemaal klaar mee en helemaal En Alice zegt, ik wil heel graag gewoon naar huis. Het is vandaag donderdag en moeders en ik zijn naar de tandarts geweest. Ja, dat was een, uh, een borende kwestie bij mij. Je moet een vulling vervangen worden. Ja, je bent van ijzer ben je naar normaal gegaan. Ik weet niet wat normaal is, maar ik ben van ijzer naar wit gegaan in ieder We hebben allebei geen gaatjes. Yes! Goed. En ik hoef voorlopig nog geen beugel. Yes! yes. Ja. Dus Kim die rijdt vandaag Corona. En Tess gaat nu Boris en Blondie rijden? Ja, ik begin met Boris. Daarmee ga ik in de huppelles. In de springles. In de huppelles. Nou, het is meer Boris, die is nog niet heel bekend met springen. Dus daarom noem ik het de huppelles. En met Blondie ga ik ook springen, maar... Dat is een andere koek. <laughs> uh, niet te vergeten, er komt een video aan over corona bij paarden. En dan kan je nu alvast vertellen dat dat wel een interessant video wordt. Nou, ik ben hier samen met Boris, want ik ga natuurlijk met Boris in de springles. Ik moet er wel een klein beetje opschieten, want ik heb al een kwartier al springles. En omdat Blondie hier natuurlijk in de training staat, is het heel erg uh, fijn dat ik hier ook Blondie spulletjes neer mag zetten. Dus ik heb nu daar een eigen plankje. Met de dekens van Boris en Blondie en ook spulletjes van Blondie en die ik ook voor Boris gebruik. En heb ik nu ook mijn eigen kastje waar ik Boris zadeltje en Blondie in kan doen. Je bent tot hier door de aan de weg. En tot daarna. Zo, aan rechts. Aan Rechts. En niets dan. Ook de dalking, ben je oh, nee. erbij. Zo, en hier belonen. Ja, rechtsaf. En dit mag dan niet te lang duren. Ja. ja. Goed zo. En niet door hard te rijden, hè. Let op Tess. Je bent een net geweigerd. Je gaat de heel te recht rijden. Dan ga je helemaal vol gevolgen rijden. We hebben het over goudvissen, Die hebben niet zo'n goed geheugen. Ja. Zorg dat je er dichtbij bent. En recht zelf terug in je lijf. Goed. recht, en recht. Zo. Heel ja. uh, Het tempo kwijt eraan. Of dat hij scheef gaat. Ga je overnieuw. Ja. Dat het Als het te hard gaat, mag je de hand ja. Maar alleen door... Te zitten en te rennen. Ja, Niet, niet door dit. Want Bianca zei dat het voor het stilstaan uh, niet handig was omdat je dan weer het uh, rijden uh, Ja, maar laat ik jou voor de sprong of in de aanrijlijn half houden? In de aanrijlijn. Oh ja. Daar zit je voor Ja, oké. Ja, oké. Okay, ja. okay, ja, ik terug. dacht, ik vraag het even. Ja, hele goede vraag. Haal van vragen. Ja. Langs de uitleg. Ja, nou, Ja, doe maar. Maar alles wat je doet, Tess, daar heb je goed over nagedacht. Goed zo. Heel goed. Jij hebt tempo, controle en ze is mooi recht. En jij bent in je lichaam, Tess, heel lui en rustig. Hier, je liefde, je erbij als je de bent in Twee teugels. Hou recht. Blijf wachten. Blijf wachten. Heel en recht. Dan ga je eerst weer terug naar de draftes. Ga je heel je galop weer onder controle maken. En dan kom je naar de roze. Deze draf vind ik te hard. Zo. Alles wat jij doet tussen de hoortes. Wil ik kunnen herkennen wat we doen in de les. En dit heb je hier. Ja. Zo. Maak jezelf dan eerst even. Eerst recht, hè? Dus. Eerst recht. Tempo controle. En dan ga je weer aan. Ja. Ja. Ja. Dat is belangrijk. Je moet je constant, daar moet je zelfs vanaf een keer wakker van schrikken. Recht. Tempo controlen, Recht. Tempo controle. Dat is belangrijk. Zo. Daar kan jij ook. Oh. Gaan we gaan opzitten we. Nee, zitten, zitten en terug. Als je dus verkeerd gaat, weet ik dat je te haast bent. Oh, dat is het lukt. Rustig, tempo, -control. En misschien moeten we wel een keer hout laten houden. Dat je even zegt, hallo, hier zijn twee teugels en die proberen te rennen. Het zou leuk zijn als je luistert. Zo, ja en ontspannen. Draai je stil doe je meteen al je spieren ontspannen. Goed en dan draaf je aan. Recht hè, niet alleen je rechter teugel. Goed zo. Zitten Tess, niet staan en hangen. Meer erin gaan zitten. En is ze recht? Oké. Okay. Oké, okay. ontspan je jezelf. En nog een keer. Oké okay, Tess, um, goed gereden vandaag. Uh, we moeten dus door de week nog een beetje meer tijd ook daaraan besteden dat als je remt, dat je daar ietsje meer reactie mee krijgt. Ja. Want daar zie je met springen wordt ze eigenlijk een beetje, wordt ze eigenlijk een beetje te enthousiast, ja. waardoor ze het een beetje van je overneemt. Ja. Maar dat geeft niet, daar hebben we alle tijd voor, dus uh, daar zit nog een beetje werk in. Ja. En ik denk als je dat onder controle hebt, dat je hartstikke lekker aan het parcours hebt. Hartstikke goed, super gereden. Oh, ik ben hier vandaag met Mandone, Blondie en... Uh, Lintje, nee, en Elisa. <laughs> Mondona. Uh, ik ga vandaag Blondie. Ik ga vandaag Blondie en. Mondona. En Boris rijden. Mondona niet. En dan gaan we naar Middelhof. En daar ga ik Vrona rijden. Vandaag is de rijdag. Net zoals zondag, was het ook de rijdag. Ik ben benieuwd hoe het vandaag met de drie gaat. Elisa die, uh, die is een beetje graag aan het doen. En uh, we zijn Verona aan het zadelen. Zo, so, ik ben opgezadeld. Ho Ho, Verona. Hier is Verona. Elisa is heel lief nog even bezig kappen, want die was vergeten. Hi. Dankjewel. En kijk, ik heb de beugel hier heel lang gedaan. Het is erop kan en het begint te regenen. Yes. Samen nog met Elisa, ja, ja. <laughs> ze is nog niet naar huis gegaan. Yes, uh, ik ga nu even lekker van naar de molen zetten, hapjes, hooi en zo, nee, hapjes niet, hooi doen en zo, spullen opruimen en dan ga ik naar huis toe en dan ga ik aan mijn werkstuk werken. Ho. jee, ik heb het er zin in.